Goeiedag allemaal, fijn dat we toch iets kunnen vertellen over wat we gemaakt hebben voor de challenge day voor de leeromgeving van de toekomst. Ik ben Roel Smarbers, werkzaam bij Parantheon. We laten vandaag iets zien over het platform Scorion. Ik mag iets vertellen over de toegevoegde waarde van de applicatie. Daarna zal mijn collega Bas iets over de techniek vertellen die we gebruikt hebben. Robert Zemeenk zal een uh, demo uh, geven van de applicatie zoals die gebouwd is. En tot slot zal ik nog iets vertellen over hoe we omgaan met data en uh, veiligheid. Um, nou, de, uh, het onderwijs van de toekomst, dat weten we allemaal, wordt steeds flexibeler, hebben we zeker ook de afgelopen tijd gezien. Um, afstandsonderwijs wordt steeds belangrijker, uh, data wordt steeds belangrijker. Nou, we hebben dat een aantal jaar geleden opgevat als uh, al die data wil je ook terugzien uh, als student, met name en als docent. Je wilt kunnen zien wat de voortgang van iemand, zijn opleiding is. Um, en dus is het belangrijk om dat goed te visualiseren. En natuurlijk de ontwikkeling steeds meer van uh, klassikaal leren, groepsleren, naar werkplek leren. Nou, we, daar, um, we zien daarin twee ontwikkelingen die um, uh, onderwijskundig van belang zijn: de eerste is uh, Kees van der Vleuten het programmatic assessment, waarbij we zien dat hoe meer datapunten je verzamelt tijdens de opleiding, hoe beter je kan zien hoe het met iemand zijn voortgang gaat en met zijn ontwikkeling gaat. Uh, we nemen als het ware daar het onderwijs op. De andere ontwikkeling die we zien is dat competenties niet specifiek genoeg zijn om dat te kunnen beoordelen, om te kunnen zien of iemand bekwaam is of niet. En uh, daarvoor zien we dat het concept van uh, Ollet en Katen van de Universiteit Utrecht, uh, ook steeds vaker gebruikt wordt in het onderwijs... van de entrustable professional activity. Nou, die twee dingen samen uh, hebben we samengebracht in het uh, Scorion platform. Uh, er zijn allerlei toetsvormen mogelijk, zullen we zo meteen wel laten zien. Uh, voor ons is de uitdaging om het onderwijs dat in de praktijk vaak plaatsvindt... te vertalen naar data en naar dashboards uiteindelijk... zodat je inhoudelijk kan zien hoe je ervoor staat. En dat gebeurt via apps, via formulieren op allerlei manieren om die data goed in het systeem te krijgen. Nou, we zien nu, klassieke portfolio's zijn vaak groepsgeoriënteerd, zoals Canvas, Blackboard, richten zich ook op de logistiek van de, van de opleiding meer. Uh, het scoring platform, ziet u aan de rechterkant, richt zich veel meer op het individuele leerproces van de student, dat vaak juist op de workplace, op de werkplek, plaatsvindt. En dat wordt vertaald naar dashboards. Maar nou, dat betekent dus heel veel meetpunten verzamelen. En om daarmee het onderwijsproces niet te frustreren, heb je dus hele slimme, intelligente apps nodig. Die zorgen dat alle uh, ja, de praktijk die heel, goed, heel nauw aansluit bij het dagelijkse onderwijs wat gegeven wordt, of de dagelijkse praktijk, dat dat makkelijk in die systemen terechtkomt. En dat je een goed overzicht hebt in wat je gedaan hebt en wat je nog moet doen. Nou dan uiteindelijk zie je dat terug op een dashboard, kun je zowel kwantitatief als kwalitatief heel goed zien wat je nou eigenlijk gedaan hebt en moet doen. Ik geef nu het stokje over aan mijn collega Bas. Mijn naam is Bas Alpel, ik ben binnen Pantheon verantwoordelijk voor de softwareontwikkeling en ik neem u een paar minuten mee in een viertal slides over wat wij in de challenge hebben gerealiseerd qua koppelingen. Uh, allereerst een hele korte terugblik naar de Challenge Day van september 2017, toen hebben wij gekeken naar een SurfConnect-koppeling uh, met Scorium X, uh, dat is gerealiseerd. Uh, vervolgens hebben we ook een wat Learning Analytics outputs uh, via de XAPI uh, protocol kunnen versturen en een derde wat we toen de tijd hebben bekeken was uh, kijken of we groeps Structuur, groepsinformatie via Voort uh, naar binnen kon ik, uh, hengelen naar Nou, dat, uh, dat lukte technisch wel, alleen het nadeel was dat de gebruiker al eerst ingelogd moest zijn. Dan wilden wij de informatie kunnen ophalen en wij willen dat graag op voorhand al weten. Dus hebben we ons uh, deze challenge kunnen richten uh, om te kijken of dat via de OO API uh, wel gaat lukken. En uh, ja, dat is gelukt. We hebben de koppeling gerealiseerd. Uh, via een job halen wij de gegevens van de studenten en docenten binnen, zowel de NW-gegevens als ook uh, welke rol uh, hij of zij in het systeem heeft. En uh, daarnaast pakken wij ook uh, via dit protocol uh, de groepsinformatie binnen. Dus daar waar we nu nog uh, vele maatwerkoplossingen met instellingen hebben... Uh, kan dit, uh, dit protocol in de toekomst ons uh, een generieke koppelvlak geven. Dus vervolgens hebben we gekeken of wij uh, X wat verder kunnen integreren in het LMS via LTI. Uh, door uh, ja, Via een handmatige deep link, uh, een docent koppelt een link naar Scorion in, uh, in het LMS. Uh, op voorhand, uh, ja, dat, dat, dat is gerealiseerd, dat werkt, uh, is natuurlijk ook geen rocket science. Vervolgens hebben we gekeken of wij via LTI kunnen zorgen dat er automatisch de Scorion X in het LMS bij de student of de docent komt. Uh, daar hebben we een ontwerpje voor gemaakt, want uh, ja, wij zien daar zeer goede mogelijkheden om, om dat te realiseren. Alleen helaas, de tijd was iets te kort om, om het ook binnen de challenge daadwerkelijk te we doen. Dus uh, dat is nog weer een mooie challenge voor de komende tijd. Mijn naam is Robert Smeenk en ik, uh, ik zal jullie Scorion laten zien hoe we, de, hoe we dat hebben ontwikkeld. Binnen dit project. Wat ik laat zien is een, een voorbeeld van Scorion dat we binnen de Universiteit Utrecht hebben, hebben ontwikkeld voor het project Incremental Grading. Studenten beoordelen daar zichzelf binnen een course en uiteindelijk uh, sturen ze die zelfbeoordeling door naar een beoordelaar en die beoordelers geven daar feedback op. Zo krijgen studenten continu feedback tijdens, uh, tijdens het leerproces en wordt dat opgeslagen in het uh, Scorion-portfolio. Nou, binnen, uh, binnen dit SURF-project hebben we dat dus ontsloten via, via het uh, SURF uh, digitale leeromgeving. De studenten kunnen daar klikken op de, de Scorion-app en vervolgens uh, ga je naar, naar de Scorion-omgeving toe. In de Scorion-omgeving uh, ziet de student in dit geval uh, binnen deze... Omgeving drie courses. De eerste twee courses heeft hij al voltooid en hij is, hij is bezig met de derde course. En, en de student kan klikken op zo'n course en komt vervolgens in de course omgeving terecht. Nou, in de koersomgeving staan één of meerdere formulieren. De studenten kunnen dat zelf aanmaken en zo'n formulier kun je zelf invullen en uiteindelijk doorsturen naar je beoordelen. Als de student op invullen klikt, kan de student een rubriekformulier invullen. Nou, dat vult hij dus voor zichzelf in. Uiteindelijk wordt die zelfbeoordeling wordt van feedback voorzien door de, door de beoordelaar. In het, in het Scorium portfolio kan, kunnen één of meerdere beoordelaars gekozen worden. Nou, die zijn gekoppeld aan de course, zodat je alleen de, de beoordelaars ziet die ook daadwerkelijk in die course, met die course verbonden zijn. De docent die, die kan ook inloggen in de surfomgeving en die kan ook op de Scorion app klikken. En de docent die komt vervolgens op een, op een takenlijst terecht waarin, waarin alle verzoeken staan van alle studenten om, om feedback te geven. Die takenlijst die hebben we ook, ook ontsloten via het LMS. Zodat de docenten ook gelijk via de koersomgeving van het LMS gelijk naar de verzoeken kunnen gaan van de studenten. Goed, ik mag de laatste vier slides uh, even toelichten. We kunnen het beste de manier waarop wij omgaan met dataveiligheid samenvatten in de zin de data is van u en blijft van u. Dat betekent dat privacy by default bij ons ook echt uh, de standaard is. Uh, we zijn dan ook ISO gecertificeerd en NEN 7510 voor de zorg. Die is nog strenger dan de ISO. De volledige ISO hebben we geïmplementeerd 27001. Er zijn allerlei koppelingen mogelijk. Uh, wij zijn als verantwoordelijke keten aansprakelijk. Um, en die aansprakelijkheid erkennen we ook. Um, de AVG hadden we al geïmplementeerd ruim voordat het wettelijk verplicht was. En uh, het Scorion systeem wordt ook jaarlijks ondergaan aan een penetratietest um, door een externe uh, bureau dat daarvoor uh, ingehuurd wordt. Uh, wij beschouwen ons dan ook veel meer als bewaarders van uw data dan gebruikers. Dat betekent uh, dat Scorion is ook een iets ander platform is dan uh, heel veel platforms die worden gebruikt. Wij doen namelijk niks met uw data, dat doet u zelf. Uh, wij maken dashboards samen met de instellingen, algoritmes worden samen bedacht met de instellingen. Um, dus heel veel van dat soort. Um, uh, vragen die hier gesteld worden, die zijn bij ons niet aan de orde, omdat ook daarvan de meeste instellingen eigen, eigenaar van zijn. Um, dus je kunt ook altijd de datakwaliteit verbeteren door zelf betere dashboards uh, voor te stellen of te maken zelfs. Um, voor de rest, um, de data is van de uh, instelling en van de gebruikers, dat betekent dat er volledige transparantie is als het gaat om de data... Uh, ook in de algoritmes die in het systeem zitten, is volledige transparantie. Um, Scorion wordt ontwikkeld samen met de instellingen. Um, ja, voor de rest, wij zeggen dus uh, in hoeverre de, de betrokkenen controle heeft over wat er met de data gebeurt, wat ons betreft, is dat 100%. Um, nou, tot zover, meer tijd hebben we niet. Uh, nogmaals, hopelijk zien we u terug bij de Q&A en uh, bedankt voor uw aandacht.